is Cocles een typisch stoere mannenverhaal van de Romeinen. Het begint zo. Toen de vijanden aanwezig waren, en ze waren dus al in de buurt van Rome, vluchten ieder voor zich, quisque se, quisque is de nominativus, naar de stad, vanuit de akkers, vanuit de landrijen die er omheen lagen. Met de stad wordt Rome bedoeld. De stad zelf, Rome, die beschermden zij met garnizoenen garnizoenen zijn groepjes soldaten en zoals je ziet hier zijn twee persoonsvormen van de tegenwoordige tijd dat is om de boel wat levendiger te maken en wat hier nog wel opvalt is dat Kriske enkelvoud is maar demigrant meervoud maar met ieder worden natuurlijk meer mensen dan eentje bedoeld en dan het volgende stuk. Alia Mooris, alia Tiberi Objecto, Videbantur, tuta. Uh, alia betekent heel letterlijk sommige dingen dan alia andere dingen. Uh, die leken veilig, Videbantur, Tutta. Uh, ja, hoe kwam het dan dat ze veilig leken? Nou, de ene kant leek veilig door de muren en de andere kant leek veilig het in de weg liggen van de Tiber. Eh, omdat de Tiber in de weg lag. Eh, dat betekent dat de vijanden daar niet zo heel gemakkelijk konden binnenwandelen. Maar ze leken slechts veilig. Eh, dat is een imperfectum. Eh, hoe dan? Eh, waarom was het niet echt veilig? Een houten brug, namelijk een bons sublicius is het onderwerp. Die gaf schafte eh, bijna een weg aan de vijanden. Hostibus is hier datibus. Uh, hoe uh, maar gelukkig was dat niet zo. Hier staat namelijk Iunus unus als er niet één man was geweest. Van het Plusquam perfectum, eh, namelijk Horatius Kogles. Eh, die man was er wel, eh, vandaar dat hier eh, een wordt gebruikt van het irrealis dat betekent dat er iets wordt geschreven wat, wat niet zo was eh, want hij was er wel eh, een, een korte versie van Nisi um, dan uh, hier in deze zin staat de accusativus voorop dat is een beetje eigenaardig voor ons maar Romeinen doen het vaker die bescherming had Habit van Haberen het lot van de Romeinse stad Ilo die op. -tijd.